Wat ik heel graag zou willen is dat mijn bovenlip iets voller is dan mijn onderlip, uh, dat het zeg maar um, plampier wordt, voller, maar niet uh, dat je echt gaat zien van het is eigenlijk heel erg uh, overdan, zeg maar. Het moet wel een beetje natuurlijk blijven. Verrassend genoeg, vond ik het wel echt meevallen. Ik kom zeker terug. Dus, uh, het was fijn. Hij was heel aardig. Dus goede ervaring gehad.